Ja mensen, het is nu donderdagavond. We hebben nog één dag te gaan tot onze grote geel-zwarte twist Morgenavond, 8 uur gaan we van start. Kwart voor acht kun je inloggen. En allemaal meedoen. Uh, zet wat lekkers op tafel. Doe uh, do, do, do, do iets geks aan, iets DVS-achters aan. Want we gaan net als vorig jaar weer vragen om een leuke foto te appen. En ook daar staat weer een leuke prijs op. Dus uh, maak wat van. Morgen 8 uur inschakelen op YouTube. Het Kanaal van DVS-TV. En uh, nou, we hebben er zin in. Tot morgen. Tot morgen. We zien jullie graag.